Ja, het is wel een busje, een zwart busje. Even controleren? Ja. Bekend huis hier links, ontwikkeling, flink aanwezig. mee. Oh, Goedendag, meneer. Oh, Hallo. Oh, meneer, kunnen je oh, de mes even direct laten vallen? Mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor moor. En vandaag zit ik in de T5 samen met Jan Willem. Uh, we zitten vandaag op de server van Roleplay Reality. En we gaan een avonddienst uh, draaien, een Jansen van half acht tot wanneer het klaar is. Uh, ja, dat zijn we... ruime tijden. Wat zeg je? Dat zijn ruime tijden. Dat zijn uh, we er klaar gezien we hebben. Ja misschien uh, morgen vroeg, 6 uur of zo. Nee, maar het is uh... nee het is wat lang. Maar we kunnen in principe.. Uh, ja, als je echt wilt, dan is het vaak tot half elf toch nog wel zeker te doen hier. Um, maar ik snap uh, ook, en dat heb ik zelf ook vooral tot ik om half tien, tien uur zoiets denk van uh, afhankelijk van hoeveel melding je hebt gehad, het is goed geweest voor vandaag. Ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik, ik speel nu twee weken, mm -hmm. uh, en het, ik merk dat deze, dat, ja, dit intensiever vermoeiender is dan gewoon bijvoorbeeld de shooter hè, voor de Playstation. Ja, snap ik. Ik weet niet um, hoe dat komt. Jij hebt veel dingen om je heen ook natuurlijk. Ja, maar goed. Alle knopjes, en, uh, maar wij, wij proberen ook zo realistisch mogelijk te spelen. Het um, kost energie. Ja. En natuurlijk heb je burgers die het je zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Die ook een beetje zeggen van ja maar ik ken ook de wetten, ik ken ook uh, dit dat en waarom uh, mag ik nou niet uh, dit dat. En uh, in het, op die real life servers waar je natuurlijk wel op hebt gezeten. Maar is het denk ik veel eerder van, daar is iemand die pleegt bijvoorbeeld een overval. Nou die schiet op jou, die schiet op jou, die schiet niet op jou. Je schiet hem neer of je schiet hem niet neer, je houdt hem aan of niet aan. En is klaar. Hier gaat natuurlijk vaak nog een discussie eraan uh, vast. Van hé, hey, waarom ben ik aangehouden? Of hij gaat er vandoor of negeren stopteken. Uh, of een hele andere melding. Uh, suicide, TS ofzo. Uh, maar ook hulpverlening uh, in combinatie met de ambulance en de brandvoerddienst. Dus het kan uh, van alles zijn. Ik uh, ben heel benieuwd, maar.. Uh... Ja, we zijn onderweg, vrije ja. surveillance. Ja. En ik uh, moet wel zeggen wat ik ook mooi vind te zien is uh, hoe professioneel dit eigenlijk eruit ziet met meldkamers en uh, iedereen zijn rollen en functies. Superleuk achter staat wel een busje, een zwart busje Die controleren? Ja Ik wil alleen nu hier komen. Als hij er is gekomen, als hij er is komen wij er ook wel via hier denk ik. Uh, no. Oh, oh, oh, muurtje. <laughs> Heel ruim bokje hier ja. lekker. <laughs> nou, nee. Huh? Hoe kom, uh, hij staat er binnen het hek. Ik weet niet, we zijn er geloof ik van langs gereden. ja nou, andere ingang, niet. Ja, ik ga dan eerst naar links, daar is ook nog iets naar, man. Nou, voor jou en voor de kijkers natuurlijk zijn op dit moment dus meerdere burgers bezig. Dat zijn er vier. Die houden zich bezig met de afdeling politie, afdeling C afdeling brandweer en um, ambulance. En die zijn melding aan het aanmaken. De meldkamer krijgt dan een 1 en 2 belletje ook daadwerkelijk via dat systeem. Die gaat daarheen, die vraagt wie ze willen spreken, politie, brandweer of ambulance. En vervolgens... Uh, worden de juiste eenheden gekoppeld door de juiste meldkamer. User, user, nou, in dit geval betreffen dit NPC's. Dus die kun je niet daadwerkelijk aanspreken. Maar ja, hij heeft wel een outfit aan van iemand die lijkt op een bezorger. User, user, zit verder. RT 2202, RT 2202. Zeg maar. Ik heb voor u een melding dat in de brand staat. Meneer zit het vast in de kamer? U vraagt de plaatsen als de eerste eenheid over. Ja onderweg uh, ja, hebben we toestemming over. Met toestemming postcode 692 open. Oké, okay, onderweg. Oké, okay, dat begint goed. Woningbrand een woningbrand en een pio in. Persoon zit er nog in. In de woning. User was moved out of your Even kijken. You were moved. We gaan nu even door in de game praten. 20, ik weet niet of de C in het kanaal zit. Ik zie mezelf ook niet in het kanaal. Microfoonactiveren. Als het goed is zitten we in het kanaal. Ik weet niet met wie. Um, ja, ik sta je wel, hè? Oké, okay, ja, dat is de brand. Uh, wie ben jij, Brandweer? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. top. Jij weet het. Ja, ja. Oké, okay, we zijn even van de weg. Ja, ik wil even aan het OC vragen um, hoeveel mensen op het adres ingeschreven staan. Zodat we een kunnen maken. Ja, hoeveel mensen in de woning zitten. En wat de windrichting was, als de even gaat om rookontwikkeling vandaag. Ja, heel handig. Ik denk alleen niet dat de OC die informatie al heeft voor ons. Ik zal even kijken. Meneer kan kamer niet verlaten, raam kan niet open en in de hal is brand. Meneer zit vast op de eerste verdieping. Meneer ruikt alleen rook nog geen afwijkende stoffen. Dat is de melding die we hebben in het kladblok staan. User Oké okay dan. het overigens dat als jij praat dat de scheren uitgaat uh, Nee, die gaan minder hard. Zodat je stelde komt halen een brandweerauto met een luchthoren tot je in ieder geval wel nog hoort praten. Ja, goed, ik ah, ja. Oeh, dat is een aanrijding volgens mij zo. Ja, soms knalt het GTA verkeer op elkaar natuurlijk echt een zo gebeurt dat ook wel ja sirene gaat soms uit dat is gewoon een perk van het spel zelf daar is niks aan toe moet je me even moet ik hem even opnieuw aanzetten 110 voor 120 110 heeft recht ja uh, als je de plaats best snel mogelijk waterwinning opstellen hoogdruk afleggen richting de deur ik ga ze snel mogelijk binnen nee, ik heb gehoord dat nog zo'n binnen is uh, auto zo snel mogelijk opstellen Jezus. richting het dak het dak in de gaten houden mocht er bijzonderheden zijn die ik melden ja hebben. Ja, ik 120. Zo door is de brand voor de man. Ja, ik hoor het. Inderdaad. Dus, uh, ik heb hem niet zo. Bekend huis, hier links, rookontwikkeling, flink aanwezig. We gaan even kijken of we de straat hier moeten afzetten of dat we gewoon het terrein... Uh... Hier is het. Hier is het in ieder geval. Ik zie nog niks. Zie jij dan? Ja, hier rechts. Oh ja. Ik zet hem op te plaatsen. User joined your channel. User left your channel. 110, hier 150, 50 GB. Heeft u uh, een slang mee of uh, een S? Ja, de wat? Ik ben al met een uh, hoog naar binnen. Ja, ik, ik heb maar ik geen water in. Kom de ingang uh, over. Dus ik kom voor de rest de trein op. Uh, de sloten zitten erin. Uh, kijk er wel even. Ja. Zolang je die, die niet potrijd. Maar Als je slim doet, dan kun je even verplaatsen. Microfoon activeren. Microfoon Hoi. ai. Ja het is voordat het afgesloten terrein is hoeveel alleen ja. die uh, voor de kant heeft te bewaken. Ja, um, yeah, is ook, uh, Ja alleen het nadeel is dat de TS die heeft de autoladder uh, geblokkeerd maar als het goed is wordt er nu al opgelost. Hoi, hier goedemorgen. Hoi, morgen Morgen, wat is het? Ja, even zeker. Ja. ja wij zijn er ook net. Um, de brandweer komt in ieder geval met meerdere wagens te plaatsen. Ze hebben nu een beetje een probleempje tot de autoladder uh, niet doorkomt, maar die kan inmiddels ook door. Voor de politie, ik stel voor dat we niet verder iets gaan afzetten, zolang het niet hoeft. De uh, brandweer kan uh, ruimschoots terrein op. Dus... Helemaal geen probleem. We hebben verder alleen informatie dat er één iemand in het pand zou zijn, uh, ambulance. Ik weet niet, of die informatie ook wel hebben ontvangen. En de brandweer was direct naar binnen gegaan om hem eruit te halen. Is de bevelvoerder ergens? Uh, die is binnen. De, de bevelvoerder is binnen, oké. Okay. Ja, ik ga even naar de bevelvoerder zoeken, alleen uh, die is binnen kennelijk. Kun je eventueel via teamstuk even oproepen? User was moved to your channel. Oh, ja. Oh, User left your Daar komt hij naar buiten. Hier is hij aan Willem. Achter. Um. Bevelvoerder eens, mijn collega wil ze even spreken, meneer komt u maar met mij, mee. we gaan naar de ambulance ja, over de PZ ook al, wat kunnen wij ter ondersteuning doen? ja, in principe Kijk eens. wel user, joined your channel sorry, ik hoor u niet heel goed ik u helemaal niet Hoort u mij? Ik, ik hoor uh, uh, oh, alleen houten. Oh. Oh, nou, ik zat te gamen. Wat kunnen wij nog tegenstelling doen? Uh, en doe opeens al. rijd ik allemaal lucht en, en ik doe mijn deur open. <coughs> en dan en komt allemaal rook mijn kamer binnen. Oh. Anders typen tegen. Ook oh, goed. Ja, ik hoor hem wel. Wat zei je? Heeft hij moeite met ademen? Okay. Ja, ik heb uh, ja misschien dat handig op de, de, uh, de, de straat ik heb ja, zometeen water binnen overaf op de straat en oh. dan ligt lange brug op de weg. Okay. Is van een uh, ID uh, uh, voor mij? Toevallig, even snel. Uh, nee, ik zat te gamen. Oké, maar dan ga ik me mij Oké, okay, goed. Ja. Hey, we komen zo nog even bij kijken, ja? Succes. Ja, is goed. 110 door ons Heb je recht? Ja, ik heb even met hem gepraat. zat zat te kemen? Ik heb geen idee van hem gekregen of Er is wel een vanuit de landen. Collega, ik zou hem iets verder zetten. We hebben hier nog een kruising namelijk. Ja, en wat ik nu heb gedaan, wat je al op de map ziet, is een wit rondje. Wat je ziet is altijd het verkeer daarachter en hier gaat niet verder rijden binnen dat witte rondje. Dus dan heb je dan in ieder geval al vrij. Dus ze stoppen vanaf daar. is niet mogelijk. Uh, pionnen kan ook, maar dat moeten we even aan mijn aan uh, de collega's vragen. Uh, maar die zou ik niet te veel neerzetten. Maar ik zet ons busje hier recht ja. op het kruispunt. Ja, ja uh, meneer. Die man, meneer. Of, uh? Ja, als u die heeft. Dat ja, heb ik nog niet, maar hij zit bij ons want wij willen naar het ziekenhuis met hem. Ja, nee, uh, als hij niks bij zich heeft, anders dan halen uh, we het zo wel uit GBA. Ja. Is er spoed bij? Of kunnen we even spreken? Ja. Nee je kan met me praten nog. Dan loop ik even naar hem toe. 0502, kom ze uit. 0502, ik voor mij ah, een sleutel dat. dat en misschien inschat you know? ik van 050X1. Ik had het verhaal van mijn collega al een beetje gehoord net. Heeft hij zijn van de We hebben op dit moment... Nee, ik zat te gamen. En opeens ruik komen allemaal rare dingen. Dus ik doe de deur open. Ik kans, uh, ik wou, ik wil zat gewoon uh, een ding te doen, eh, ik had niet gedacht dat ik mijn bij en had nodig uh, had. Nee, snap, snap uh. ik. Misschien neem je even in de korte omleden. U staat er ingeschreven? Ja, is het huis van mijn vader. best denk ik. Oké, dan haal ik u gegeven zometeen uit het GBA. Dank u wel. Dan is het belangrijkste, eerst naar het ziekenhuis, gaat ik komt laat. Ja? Oké, dankjewel. Uh, dankjewel, meneer Van Amalans. Ja, dankjewel. Microfoon activated. Ja, we zorgen dat geeft dat het aan oh, nee. niks ja, het bij zich en nu is goed naar het ziekenhuis. kan ook ja. vraagje. Ja. ja, u heeft ook water op uw voertuig staan. Ja, Over de P. 110, heeft u een laten voor ons? Ja, vertel. Ja, positief. Ik heb nu binnenuit hij uit. Als alleen we het, uh, het verkeer reageert, keer, dus reageert er goed op. Toen we verder yes, we can't hebben can't geprobeerd can't de gegevens van de collega of van, can't van can't de man can't te can't krijgen, can't maar die had niks bij. We laten het oh, gaan koelen met water of? Uh... Oh, okay. Ja. Sound, uh, we doen? Uh, even sound even muted. we eens kijken hoe dit nu werkt. Uh, je, uh, je kent dat ik kent de klasbeelden staan. Ja, oké. Okay. Het strand De worden afgezet. User left channel. 110 uh, in principe 50? wordt uh, watering nou opgeruimd. Dus... Als alles van de weg af is, dan mag de weg weer open. Over de pui. Ja, kan de weg zo weer vrij worden gegeven dan? Dat denk ik wel. Top. Als alles weg is dan... de uh, al 150. Tegenaan, dan je behaald, uh, 150? Ja. Uh, toevoer vanaf de TS richting autoballer. En de eerste waterwinning is... Kijk, okay, uh, dan even, dan zet ik die... Ook uh, nou maar in, compleet, de verkeers, ja, in aantal compleet. verkeerscirkel uh, haal ik dan Ja, even. dan mag je de, alles wat ernaast ligt en ja. uh, op en aan zit, dan mag ik ook allemaal af en uh, opgeruimd worden. 110, 120. Je hebt echt? Ja, ja uh, eenmaal huisdier aangetroffen, huisdier heeft niet overleefd. Huisdier aangetroffen, huisdier niet overleefd, ja, ontvangen. Ik uh, ga de meldkamer even vragen of ze nog iets van een dier ons kunnen sturen. Ja, ja, ja. 32, goed zijn met 31. over de P. User was moved out of your channel. Ja, positief. Voor uw Citrap, brandmeester. Uh, uh, ehm, uh, negatief. Ik, uh, ik geef het verleden. Huisdier, koffer. Oké, okay, melden koffer. wij ons zelf even vrij. Of u nog afslag of heeft. Zou uh, jij een dierenambulance kunnen sturen? Op. Ik geef het wel even door, dankjewel. Oké, verder hebben we een dierenambulance. Dus fictief. Uw kant op. Uit. Ja. Zo, so, status 1 gegeven. 110, ja, 150. 150. 150. Ja, alle tweede waardering. Yes. Zijn we zijn momenteel uh, opgeruimd, als al er uh, ook collega's opgeruimd hebben. Ja, ik uh, ga nog even overdracht met de politie en dan uh, ben ik weg. User left Kijk wat je nu dus echt niet weet is of je collega's, normaal hoor, blijven dat natuurlijk wel horen op de achtergrond hè. Ik heb geen idee of je collega's op dit moment nu een BTV zijn aan het uitvoeren of uh, in een achtervolging zitten ofzo. Heb je ja, geen het is echt het of... is een kopt OV wel, hoop ik. Ja, zeker. User, join your channel. 0502 zegt hij maar. Positief. Um, zowel uh, de brandweer als de politie. Allemaal status 1. Want gezegeld is over. Dus jullie hebben opgeruimd en gaan weer status nu. Graag ontvangen van de politie in de hele en de 1. En dan uh, slepen we hem terug. Of het OP zelf even. Op de meldnaam anders rijden we eens richting uh, ambulancepost, waar, we normaal, uh, waar ik normaal zit. Dat is ook wel gaaf om eens te zien. Ja is goed. Dat dus zijn we een hele uh, van de grond op gebouwde post voor, uh, die hebben we laten maken zeg maar. En er zit alles uh, bij slaapkamers, uh, natuurlijk een grote hal waar de voertuigen in kunnen, pingpongtafel, een sportgedeelte. Uh, Delen we samen met de brandweer, dan kunnen ze dan... De uh, uh, brandweer kan er dan 24 uur tussen voor verblijven en wij kunnen daar natuurlijk de praten draaien. Uh, 2.02. 220 RT 2202 Zeg maar. Ik heb voor u een melding uh, van een persoon die zichzelf besneden heeft. Postcode 126. Rio 1 met toestemming gaat de plaats over. Ja, rijdt de ambulance dan net oké. Okay? Ambu is aanrijdend. Ja, dan rijden we met die ambu <laughs> mee. En uh, oh, de, een persoon zou bekend zijn om meerdere delicten, dus het is een bekende. Dus graag ook even een ding om hun eigen veiligheid. Uiteraard, Postkone nogmaals. 126, over? Ja, die kant op. Die ga ik oh, ja, handig. User was moved out of channel. Zo, ik heb hem status aan rijdens gezet. Melding oh, zal zo wel binnenkomen, maar dan gaan we vast die kant op. Ambulance rijdt dan mee. Ja. We hebben niet de exacte locatie, het zal ergens hier zijn. Ik zal even de stations gaan controleren. Heeft iemand al zicht op het slachtoffer? No. De 2202 02 is uit de LVP ook. You ja zeg maar. Heeft u een je van mij? Ja nee, we zijn nog niet te plaatsen. We zijn nog druk aan het zoeken met het slachtoffer, of na het slachtoffer. Positief. Ah, het persoon zit in het huis. en is dat dit huis. Jij uh, weet. Uh, hier voor de deur? Ja microfoon muted klop klop politie hallo politie geen gehoor komt een uh, trapje uh, kijk even achter nou oh, kan dat niet wel de plaatsen bij de woning uh, deur wordt niet open gedaan uh, wat zullen we doen over de p Hou uh, plaatsen bij de woning, alle echter gaat de deur niet open. Geen gehoor van de uh, melder of uh, slachtoffer. Mogen we de deur intrappen of iets? Of gaat het niet op de op? ja. open? ik ja. uh, denk het wel. Oh, uh, nou, wacht, ik kom uh, Meneer. Hallo. Uh, meneer. Meneer, kun je uh, de mes even direct laten vallen? Even de mes neerleggen? Ja, ja. ja. Okay. Uh, de vinger. Oké, okay. ga even zitten. Oh. Ah, even oh, rustig vinger. zitten. Heb je de mes weggedaan? Ja, ik zie het. Ik ja. even EBO. Uh, uh, is het mes, hè? Ja, mes is weg. Ja, het mes is. Geef dat mes maar even gewoon aan mij anders. Uh. Ja, pak maar in mijn broekzak. Ja, oké. Okay. Even geen rare dingen, nu. Nee, nee. Oké, okay, ik heb het mes hier. User, we're going to your channel. dienst? going to your channel. We're going to ja, is Wat uh, is <tie> er gebeurd? Nou, ah, ik was brood aan het snijden en oh, ik, weet niet, ah, he. ik had een scherpe mes. Meneer, is er verder nog iemand in de, de woning? De ja. Meneer, is er verder nog iemand in de woning? Nee, ik, ik woon hier alleen. Oké. Okay. Uh. <tie> <tie> Mogen wij naar nou toch even kijken, doen? jan -Mille? Of daar iemand ja, nodig okay? in de woning is? Ja, ik weet niet of dat mag. Ik ben niet. Nou, okay. Ik weet natuurlijk niet of daar meer is gebeurd in die woning hè. Nou, Geef maar even een verbandje eromheen krijgen en dan ga ik je even een een mee doen. Ja, like, uh, uh, uh, uh, ja dat weten we niet. Daarom dat ik zeg van. Uh, ja je wil hem wat even navragen. Hij zegt zelf van niet, maar we mogen niet zomaar de woning in. Uh, meneer? Mag ik u uh, bent gesneden, waar bent u? Wat, wat heeft het? Gesneden, hoe gaat die snee? En tijdens het brood snijden ofzo. Oké, okay, uh, hey, de hele woning staat nog open, nu gaat zo weg. Is het goed dat we even binnen gaan om alles af te sluiten? Ja. He. Uh, collega's, meneer geeft toestemming voor uh, even controle in de woning, kunnen we afsluiten. Hij zegt in de keuken is veel bloed, dus kunnen we ook even kijken. Oké, okay, is de deur open of? Uh... Ja, deur is open, sleutel ligt weer. Rondom, niks aangetroffen. Voelt u, vindt u, vindt u een beetje Nou, ja, door het verband. Als u uw hand even een beetje hoog houdt. Ja, dit is inderdaad aardig veel bloed. Ah, ja, maar het ziet inderdaad wel uit als een ongelukje. Want melding oh, bij ons kwam eigenlijk de... binnen als een suicidepoging, hè? Of lag dat aan mij? Ja, ze kwam het wel o, binnen. Een ja, persoon had zichzelf de... gesneden, is bekend met meerdere delicten, zoiets. Uh... Ja, staat bekend heeft, om criminele uh, maar... delicten, staat er in de melding. Maar ja, dat is nu niet voor toepassing. We hebben geen huisdoorzoekingsnoveel he, dus ik ga hier niet Slim uh... om even mee te rijden met de persoon, even laten het onderdragen. Ja, hij was wel kalm eigenlijk hoor, hij werkte goed mee, ja. Dit lijkt meer op een ongelukje, maar jij op slot gedaan en dan Hij kan. nu Ik weet niet, maar even wie is de melder? ik had die melding nog even terugbellen En als hij, ja, als de suicide en zelf lees, dan zou de GGD-arts... Uh, plaats moet komen, de crisisdienst. Hij gaat sowieso mee naar het ziekenhuis hè. En heeft eraf, uh, ja, hij heeft zijn vinger eraf liggen. Hij heeft zelf gebeld geloof ik. En hij deed ook niet echt een kick dat we niet die woning in mochten. Dus ik weet niet of hij iets uh, verbergen heeft. Ik ga wel even uh, goede handen kijken of ...als uh, hij even kan inlichten. Joep. Als die wij gaan allemaal uh, staat ze. Dan zie ik graag allemaal eentjes in het geheim, ja, en de dan sleep ik. Ja, pas. En uh, voor de ambulance weer je ook dat ik de NK ligt. Yes. Ja, ja, ja, ik Hij brengt naar terras, mis? Ja, klopt. Ja, dan uh, nou, kunnen we hier praten. Ik zag de Net komen toen hij ons microphone net oproept, dacht ik... Ah, nou, hij bent er niet pas. Ik zag de ambu net komen, dus die toen hij ons opriep, dat kan alleen maar samen met de ambulance dienst zijn. Ja, wat is een mooie timing inderdaad. Ja, we gaan nog eens de poging 2 doen om bij die post te komen, we zijn nu toch in de buurt. Ah, ja, ik moet nog even een nu. 1 doen. Feel me on, with your smile. Like the sunshine With a fling I will let you in this game Take me out Hier kunnen we voetballen, hier buiten, hebben we nog nooit gedaan, dat weet ik in niet. Hierboven zie je al een terrasje. Officieel mogen we hier niet naar binnen rijden, dat is altijd de regel politie, kan niet zomaar naar binnen, maar ja ik ben hier ik mag er wel even. Staat 1 TS? Ja. Zal iemand met een sit over? Ja, dat is nog één niet over. Ja, hoe gaat het met jou? je bent beschoten. Ja. BTV achterzijde woning. Hij ah, is zojuist uitgebreid al gefailleerd.